Met het vliegtuig op vakantie. Elk jaar doen miljoenen Nederlanders het. Maar hoeveel kost het meenemen van ruim bagage bij de vakantiecharters? Wij vertellen het je. Ingecheckte bagage kost het meeste bij Transavia. Namelijk tussen de 13 en 35 euro per koffer per enkele reis. Bij Tuifly betaal je in het laagseizoen 15 euro per koffer en in het hoogseizoen 20 euro. Bij Corendon kost een koffer van 20 kilogram 17 euro per enkele reis. Ga je op vakantie met het vliegtuig? Boek dan van tevoren je ruimbagage bij en hou je aan het maximale gewicht. Bagage bijboeken op het vliegveld of te zware bagage kost ontzettend veel. Heb jij nog tips voor reizen met ruimbagage? Deel ze met ons.